Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Voor het examen moet je ook een aantal vaardigheden laten zien. En één daarvan is de bruikbaarheid van bronnen bepalen. En dat is iets wat sommige leerlingen lastig vinden. Dus daarom gaan we daar in deze video nog eens naar kijken. Want wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Nou, het komt er heel simpel op neer dat je uh, een bron hebt waar informatie in staat. En de vraag is eigenlijk, kan ik de informatie in deze bron nou gebruiken om een antwoord te krijgen op een onderzoeksvraag? En zoals gezegd komt dat eigenlijk in ieder examen wel terug. En hier heb je twee voorbeelden uit 2018 en 2019. En ja, bij dit soort zaken zijn er drie dingen van belang. Ten eerste de onderzoeksvraag en je ziet hier al in die bron 4 dat er uh, twee hoofdstukken zijn. Hè. Eigenlijk twee onderzoeksvragen. Eén over het verloop van de machtsstrijd en één over het mensenwereldbeeld van de monnik. En daar moet je dus mee gaan werken. En bij die vraag 20 die eronder staat, daar zie je dat er ook twee onderzoeksvragen worden gegeven. Hè, vraag 1 en vraag 2. Nou en daar moet je dus iets mee. We komen later op deze vraag terug. Want daarnaast moet je dus gaan kijken, en dat woord zie je ook al voorbij komen in die vraag 20, naar de betrouwbaarheid van de informatie. En je kunt ook nog gaan kijken naar de representativiteit. En wat dat zijn, die twee dingen, daar zullen we eerst eens naar gaan kijken. Eerst die betrouwbaarheid. Je ja, betrouwbaarheid gaat eigenlijk over de vraag of de informatie die in de bron staat, of die klopt, of die juist is. Of je er vanuit kan gaan dat wat er staat, dat dat ook echt zo is gebeurd. En bij Pinocchio zie je heel duidelijk als er iets niet klopt, als hij liegt, want dan begint zijn neus te groeien. Bij bronnen bij het examen geschiedenis is dat helaas niet zo duidelijk. Dus er zijn een aantal zaken waar je op moet letten: bijvoorbeeld de aard van de bron. Wat voor soort bron is het eigenlijk? Is het een openbare toespraak van een politicus? Of is het een uh, verslag van een geheime vergadering? Uh, is de bron openbaar of privé? Hè? Is bijvoorbeeld een dagboek, ja, waar, waarom zou iemand in zijn eigen dagboek gaan liegen? Weet je wel? Dus dan kun je er wel vanuit gaan dat die informatie klopt. Maar bij een ander soort bron, zoals bijvoorbeeld zo'n openbare toespraak, ja, dan kan het best zijn dat iemand iets wel of niet vertelt om zijn gehoor te overtuigen. Je kunt ook kijken naar de tijd waarin uh, de bron gemaakt is. Is die bron uit de tijd zelf of, of is er gebeurtenis eerst geweest en wordt de bron bijvoorbeeld pas 50 jaar later erover geschreven? Ja, dat maakt toch gewoon een verschil. Als er heel veel tijd tussen zit, ja, dan is de kans groter dat de informatie minder betrouwbaar wordt. Want mensen kunnen bijvoorbeeld zaken vergeten zijn na zo'n lange tijd. Ja, je moet natuurlijk ook goed kijken naar de maker van de bron. Wie spreekt hier? Wie is dat? Het maakt bijvoorbeeld nogal uit of een katholiek of een protestant iets zegt over een bepaalde gebeurtenis. En welk doel heeft die maker? Wil die uh, zichzelf beter voordoen of juist zijn tegenstanders misschien wel zwart maken? En een hele belangrijke vraag. Hoe komt die maker eigenlijk aan zijn informatie? Is hij er zelf bij geweest of heeft hij het via via van horen zeggen? Nou, en deze drie zaken die hier staan, die zeggen allemaal iets over de bron, maar je kijkt eigenlijk nog niet eens naar wat er precies in die bron staat. Dit zijn vaak zaken die al meteen in de inleiding boven de bron genoemd worden. Maar je kunt natuurlijk ook naar de tekst van de bron zelf gaan kijken, de info die erin staat, want klopt dat dan eigenlijk wel? Staan er bijvoorbeeld heel veel feiten in of juist heel veel meningen? Feiten zijn makkelijk te controleren, meningen een stuk moeilijker. Zijn er tegenstrijdigheden die er in de bron worden gezegd met wat je weet over het onderwerp? Dat is ook nog zoiets. Allemaal zaken om rekening mee te houden als je jezelf dus de vraag stelt... Klopt de informatie in deze bron? Kan ik ervan uitgaan dat die betrouwbaar is? Nou, representativiteit is een heel ander verhaal. Dan komen we bij de smurfen. De smurfen kennen we allemaal. Ze staan ook hier. Kleine blauwe poppetjes met een wit mutsje en een witte broek aan. Dat weten we allemaal. Maar ja, dan is grote smurf eigenlijk niet helemaal representatief voor hoe een smurf eruit ziet. Want het is inderdaad wel een klein blauw mannetje. Maar hij heeft geen witte kleding, maar rode kleding. En hij heeft bijvoorbeeld ook nog een baard. Daar is hij volgens mij ook de enige in. Dus grote smurf is in zekere zin wel representatief voor het uiterlijk van de smurf en in andere opzichten niet. Bij representativiteit gaat het dus heel erg over de vraag voor hoeveel mensen geldt nou de inhoud van de bron. Gaat het hier maar over één persoon, een uniek geval of, of gaat het hier over een hele grote groep mensen? Of over één gebied of over het hele land? Over één klein moment of over een hele periode? En uh, is de informatie komt die, is die ook wel representatief voor de informatie uit andere bronnen? Of zitten daar bijvoorbeeld heel veel tegenstrijdigheden in? Al dat soort vragen die hebben met representativiteit te maken. En je kunt nooit zomaar zeggen dat een bron 100% betrouwbaar of 100% representatief is, of juist niet. Dat hangt altijd af van de onderzoeksvraag die je stelt. Voor de ene onderzoeksvraag kan een bron bijvoorbeeld wel betrouwbaar zijn, en voor een andere niet. Kort voorbeeldje. Als Hitler een toespraak houdt over de Joden, ja, dan is die bron waarschijnlijk niet zo betrouwbaar. Als jij een onderzoek doet naar, ja, hoe zit het, het Joden om eigenlijk in elkaar? Want Hitler heeft sterke vooroordelen over de Joden. Maar als je onderzoeksvraag is hoe dachten de Nazi's over de Joden, ja, dan is jouw bron in één keer weer wel heel erg betrouwbaar, want dan past die heel goed bij die onderzoeksvraag. Dan moet je zelf goed naar kijken. Dus eigenlijk die drie dingen die moet je samenpakken. Nou, even een voorbeeld ervan. Een willekeurige bron, die zien we hier. Uh, een interview met een mevrouw van Otterlo. die in 2004 vertelt over haar jeugd in Rotterdam in de jaren 50 van de 20 e eeuw. En dan staat eronder. Stel je doet onderzoek naar het leven van jongeren in Nederland in de jaren 1950. Nou, daar hebben we dus onze onderzoeksvraag te pakken. Hoe bruikbaar is bron 1 dan voor je onderzoek? Nou, je kunt even op pauze zetten en de bron even lezen. maar we zullen er eens even naar gaan kijken. Eerst de betrouwbaarheid. Nou ja, uh, Ten eerste, hè, dus, dus wat voor soort bron is, wat is de aard van de bron. Het is een openbare bron, het is een interview in de krant. En dat pleit misschien wel voor de betrouwbaarheid, want mevrouw van Otterlo weet dat anderen haar kunnen controleren. Hierdoor zal ze misschien minder snel liegen. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen, ja, ze weet dat anderen het lezen, dus misschien gaat ze bepaalde zaken wel overdrijven, omdat ze uh, misschien mensen wil overtuigen of iets duidelijk wil maken ofzo. Dus sommige zaken kunnen de betrouwbaarheid vergroten, andere kunnen de betrouwbaarheid weer verkleinen. Dus een beetje plussen en minnen. Uit welke tijd stamt de bron? Nou ja, de bron stamt uit, van 24 december 2004. Maar goed, het onderzoek gaat over uh, 54 jaar eerder. Hè? 50 jaar eerder, de bron is meer dan 50 jaar na de gebeurtenis geschreven. En het kan dus goed zijn dat die mevrouw van Otterloo bepaalde zaken vergeten is. Dus dit is een minpuntje voor de betrouwbaarheid. Nou, wat weten we over die mevrouw van Otterlo? Ja, hoe komt zij naar informatie? Nou, je vertelt over haar eigen jeugd, haar eigen ervaringen. Die informatie is dus uit eerste hand. Ze was er zelf bij. Hè? Ze was een ooggetuige. Ze heeft het niet via via gekregen. Pluspuntje voor de betrouwbaarheid. En als we naar de inhoud van de bron gaan kijken, dan zien we daar ook controleerbare feiten in. Hè? Dus bijvoorbeeld dat ze naar de christelijke lagere school, naar de christelijke MMS ging. Dat is iets wat je in archieven vast wel kunt controleren. Dus pluspuntje weer voor de betrouwbaarheid. Nu naar de representativiteit. Het gaat alleen over die mevrouw van Otterlo. Het gaat over haar jeugd, terwijl je een onderzoek doet naar alle Nederlandse jongeren. En je wilt weten voor heel Nederland en deze bron gaat alleen over een jeugd in Rotterdam. Dus ook wat dat betreft is deze bron niet representatief. Ja goed, kun je deze bron nou gebruiken voor je onderzoek naar het leven van jongeren in Nederland in de jaren 1950? Ja, je kunt een beetje gaan plussen en minnen en ja, dan zal de een misschien zeggen ik doe het wel, de ander die zegt ik doe het niet, maar dit is dus ook een beetje vaag. Het fijne is dat op het eindexamen dat je altijd al een bepaalde richting in wordt gedreven. En op het VWO-examen betekent dat dat de onderzoeksvragen vaak al gegeven worden en dat jij moet kiezen bij welke onderzoeksvragen een bron het beste gebruikt kan worden. Nou, even een voorbeeld daarvan. Die vraag zagen we ook al eerder. Nu even met de bron zelf voorbij. Je kunt even de video op pauze zetten om het door te lezen. Maar ik ga even door. Eerst die eerste onderzoeksvraag: hoe groot is de steun van de Duitse bevolking voor de politieke veranderingen in Duitsland. Nou, dan staat er in de vraag dus al dat die bron niet betrouwbaar is voor deze vraag. En jij moet alleen nog maar even uitleggen waarom hij niet betrouwbaar is. Nou, en dan moet je bijvoorbeeld dus naar de aard van de bron gaan kijken. Dat is in dit geval belangrijk, want er staat boven bij die Bron al dat dat de partijkrant van de NSDAP is, die Völkischer Beobachter. Ja, en dat betekent dus dat hij heel erg partijdig is. En als je dus wil weten hoe groot de steun van de Duitse bevolking is voor de veranderingen die de nazi's doorvoeren. Ja, dan moet je natuurlijk niet zo'n partijdige krant gaan pakken. Want ze hebben het bijvoorbeeld over mensenmassa's die er staan. Hè, en dat, dat iedereen staat te joelen en te klappen en zo. En ja, dat kan natuurlijk uh, best zo zijn, maar de kans is heel groot dat ze het allemaal wat overdrijven. Omdat ze hun eigen positie willen versterken en zichzelf beter over willen laten komen. Dus het is een partijkrant van de naties die wil laten zien dat de bevolking de naties steunt. Hè, of die, die de aanhang van de naties wil vergroten, zodat het beeld van die joelende, reusachtige, dichte massa in de bron waarschijnlijk overdreven is. Dus zo moet je daar naar kijken. De onderzoeksvraag wordt al gegeven. Er wordt ook al gezegd dat die dus niet betrouwbaar zou zijn. En jij moet er alleen een argument voor geven. Bij die tweede onderzoeksvraag, verandert Duitsland na het aantreden van het naziregime in een totalitaire staat. Daar staat al bij dat de bron wel betrouwbaar is voor die onderzoeksvraag. En jij moet alleen nog uitleggen waarom die dan betrouwbaar is. Nou, dan moet je dus naar iets heel anders gaan kijken. Niet, dan kun je niet naar de aard van de bron nu kijken. Maar dan kun je bijvoorbeeld dus naar de inhoud kijken. Want wat staat er? Er wordt bijvoorbeeld openlijk en trots beschreven dat de socialistische leiders of protesterende communisten worden gearresteerd en daarmee kunnen ze dus aantonen dat de politieke vrijheid in Duitsland na het aantreden van de nazi's in het gedrang komt en dat is precies waar de onderzoeksvraag ook over gaat. Dus let altijd goed op wat de onderzoeksvraag is, wat je ermee moet doen. Je wordt er altijd al een bepaalde richting in gebracht en bedenk dan dus oké, okay, hoe kan ik daar goed mee omgaan? Moet ik naar de tijd kijken? Moet ik naar de aard van de bron kijken? Moet ik naar de inhoud kijken? Kan van alles en nog wat zijn. Wil je hier zelf nog mee oefenen, dan staan hier een aantal mooie vragen waar je dat mee kunt doen. Uh, je vindt al deze examens op lerenvoortexamen.nl en ik wens je er heel veel succes mee.